Lieve mensen, wat is er mooier dan het nieuwe jaar te beginnen met een focus op liefde? Wat is er mooier dan de dag te beginnen met een focus op liefde? Hoe zou het zijn als we allen dit jaar iedere dag beginnen met een focus op liefde? De wereld kan wat extra liefde goed gebruiken. Wat is er nodig om meer liefde te kunnen ervaren? Is het nodig dat de omstandigheden veranderen, alvorens we meer liefde kunnen ervaren? Is het nodig dat de ander verandert, alvorens we meer liefde kunnen ervaren? Of is het nodig dat wij veranderen, alvorens wij meer liefde kunnen ervaren? Kunnen we ons afstemmen op de liefde, zonder dat we daarbij afhankelijk zijn van anderen of uiterlijke omstandigheden? Liefde is. Is het grootst van alle krachten, lezen we in het hindoe geschrift. Liefde is zelfs groter dan de goden of de mens. Dat betekent ook dat liefde altijd aanwezig is, als grondstof, als basis, als bouwmateriaal, als onze voeding. Als we het kunnen toelaten, als we het opzoeken, als het onze focus is. Rumi zegt dat we zouden kunnen onderzoeken wat tussen ons en de ervaring van liefde instaat, welke barrières hebben wij zelf opgebouwd die onze ervaring van de liefde in de weg staan. Vaak zijn het onze oordelen, onze verlangens, onze hoogmoed, onze pijn en teleurstelling. Hoe onderling verschillend mensen ook kunnen zijn, één ding hebben we vrijwel allemaal met elkaar gemeen. Een verlangen naar goedheid en rust, naar erkenning, naar saamhorigheid, naar eenheid. Hoezeer ook de manieren waarop wij mensen dat trachten vorm te geven. Veelal, misschien onbewust, komen de menselijke basisbehoeften naar veiligheid en erkenning daarin tot uitdrukking. Ons dat te realiseren kan een sleutel zijn tot het ervaren van meer liefde. Misschien zelfs dat het ervaren van liefde voor iemand met ideeën die haak staan op de onze. Misschien is dat haak staan deels een illusie. Misschien zijn wij het die ons beeld kunnen aanpassen, kunnen kantelen. Het is gemakkelijk om liefde te voelen voor mensen die ons goed doen. Gemakkelijk om liefde te voelen voor onze dierbaren. Gemakkelijk om liefde te voelen voor mensen uit dezelfde groep voor mensen die we kunnen verstaan, niet alleen qua landstaal, maar ook qua levensinstelling, geloof of politieke voorkeur. Jezus daagt ons uit in de Bijbel. Heb uw naaste lief gelijk uzelf, zo staat er geschreven. Als uw naaste uw gelijke is, dan lijkt dat niet zo moeilijk. Maar dit gaat niet over het liefhebben van je broeders, want waarin verschilt u dan van de tollenaars? vraagt Jezus. Doen zij niet evenzo? Natuurlijk, binnen sociale groepen onderling is er herkenning: leven dezelfde ideeën, dezelfde voorkeuren, dezelfde afkeuring, dezelfde doelstellingen. En tijdens het typen van deze tekst maakte mijn autocorrect van het woordje leven het woord kleven. Interessant, want het zijn inderdaad de ideeën die blijven kleven, die we moeilijk kunnen loslaten. Jezus daagt mensen uit om juist dat stapje extra te zetten, om letterlijk nog een tweede maal met je vijand op te lopen. En wat gebeurt er dan? Als je met iemand meeloopt, als je het aandurft om naast iemand te gaan staan, dan ga je het gesprek aan, dan leer je iemand kennen. En wordt de ander herkenbaar in gelijkwaardige waarden die iemand nastreeft? Het boeddhistische geschrift laat een overeenkomstige uitnodiging zien. Houden van je kind is gemakkelijk, lazen we. Maar onze opdracht is ons hart uit te breiden. met zo'nzelfde gevoel van expanderende liefde naar alle mensen, naar alle wezens. Liefde voor de gehele wereld ervaren stond er door een grenzeloos hart te cultiveren, naar boven, naar beneden en om zich heen, onbelemmerd, liefdevol en vredig. Betekent dat dat we ook alle vormen van gedrag, van leugen, bedrog en geweld accepteren en goedkeuren? Zarathustra zei dat slechts hij de zin van de evolutie heeft begrepen die denken, spreken en handelen vrijhoudt van de leugen en die de leugenaar tot liefde voor de waarheid bekeert. Alleen dat werk heeft eeuwigheidswaarde dat zich in dienst van het goede stelt, zo zei hij. Vanuit de pedagogiek wordt ouders geleerd om een onderscheid te maken tussen het kind en zijn of haar gedrag. Indien we als ouder bepaald gedrag afkeuren, betekent dat niet dat we het kind afkeuren. Omgekeerd zien we soms ook dat ouders zoveel van hun kind houden dat ze hun kind niet durven te corrigeren. Ze willen hun kind niet afkeuren, niet afwijzen, niet het kind het gevoel geven dat het iets fout doet. Niet aan zichzelf laten twijfelen, onzeker maken of het idee geven dat het de liefde verliest van de ouders. Ook daar ligt het verlangen naar liefde en harmonie aan de basis, denk ik. Veroordelen en het maken van onderscheid zijn niet twee dezelfde dingen. Wanneer we onderscheid kunnen maken, stelt ons dat in staat om keuzes te maken en bij te sturen waar nodig. De Sufi wijze Hasrat Inayat Gaan leerde van zijn eigen leraar dat er slechts één deugd en één zonde is. De zonde is dat waarmee wordt afgedreven van de eenheid, waarmee scheiding en tweedeling wordt gebracht. De deugd is alles wat de eenheid bevordert en wat samenbrengt. In de heilige boeken wordt veelal de wanhoop uitgeroepen over het bedrog, de leugen, de hoogmoed en de macht van mensen die dit gebruiken voor hun eigen gewin ten koste van anderen. Het is duidelijk dat dergelijk gedrag scheiding brengt en leed toebrengt. Willen we leven in een wereld vol liefde, dan zullen we onderscheid moeten maken tussen wat scheiding brengt en wat samenbrengt, tussen onze persoonlijke belangen en belangen voor de samenleving als geheel, voor de harmonie, zonder hoogmoedig te worden of onszelf moreel superieur te ervaren, zonder filantropie te beoefenen met een financieel of ander persoonlijk gewin als doel. Wanneer we wel het goede doen, maar zonder de juiste liefdevolle intenties, klinken we als een roffelende trom of schelle symbaal, volgens Paulus in zijn brief aan de Romeinen het klinkt wel, maar niet echt zuiver. Want, zo schrijft Paulus, liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon, geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof, niet zelfzuchtig, laat zich niet boos maken en regent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over onrecht, maar vind vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Laat liefde onze religie zijn. Don't fight, fly a kite, zong Siggy Marley. Zeg niet, maar laten we samen een vlieger oplaten, een vlieger van liefde. Want als we ons richten op liefde, als onze focus is meer liefde in de wereld te ervaren en te brengen en we geloven dat dat echt mogelijk is, dan is er hoop op een betere toekomst. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis zal verloren gaan, want ons kennen schiet tekort en onze goede bedoelingen zijn beperkt, maar de liefde zal nooit vergaan. Of zoals de beroemde Gayatri-mantra het uitdrukt, door alle lagen van de ervaring heen is dat de ware aard die het bestaan verlicht. Het allerhoogste ene. Mogen alle wezens... Deze verheven schittering van verlicht bewustzijn, gewaar zijn. Het wordt wel gezegd dat er op ieder moment van de dag wel ergens op de wereld iemand is die de Gayatri Mantra reciteert, en dat deze hoopvolle wens voor alle levende wezens daardoor als een warme deken over de aarde beweegt. Ik sluit af met een liedtekst, <laughs> met een liedtekst, lieftekst, zei ik per ongeluk. Mag de liefde die we delen zijn vleugels spreiden, mag het over de aarde vliegen en zijn lied zingen tot iedere levende ziel, mag de zegen van deze pure liefde bij iedereen gevoeld worden en mogen we allen het licht zien dat zich binnen in ons bevindt. Shalom, shalom, Assalam alaikum, om shanti om. Mogen liefde en vrede met u zijn.